Hoi, ik ben Lisanne en ik ben Lucky. Als gezondheid en het leven verbeteren van mensen jou als muziek in de oren klinkt, dan is de hbo-opleiding Biomedische Technologie echt iets voor jou. Met jouw medische en technologische expertise zorg je ervoor dat mensen langer en zo vitaal mogelijk kunnen blijven leven. Aan het begin van je opleiding ga je direct aan de slag met projecten voor bedrijven en zorginstellingen. Je werkt samen met medische deskundigen en de mensen die het product gaan gebruiken. Ieder blok werk je in groepjes aan één project. Wat je leert in een collegebanken, pas je direct toe in het lab. Bij elk project krijg je een nieuwe rol. Zo leer je bijvoorbeeld iets over programmeren, wetgeving en biochemie. Aan wat voor soort projecten ga je nou laten werken? Dat kan echt van alles zijn. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een apparaat waardoor patiënten sneller herstellen van een narcose. Ook kun je werken aan toepassingen binnen de regeneratieve geneeskunde. In plaats van dat de chirurg een kunstheb implanteert, maak jij het mogelijk dat het lichaam van de patiënt nieuw mee laat groeien. Kortom. Oplossingen voor gezondheidsproblemen bestaan steeds vaker uit technologische innovaties. En in de toekomst, hoe gaaf zou het zijn om iemand die een hand mist weer prachtig piano te kunnen laten spelen? Hoewel protheses steeds beter worden, functioneert hij nog niet zo goed als een verloren ledemaat. Door een kunsthand te koppelen aan het zenuwstelsel krijgt de persoon de volledige controle over zijn hand weer terug. Denken, laat de techniek zijn werk doen. Hoe dan ook, de mogelijkheden zijn eindeloos. Als biomedisch technoloog maak jij het verschil. Wil jij meer weten over de opleiding Biomedische Technologie? Kom dan naar de overdag!